Yo gasten van AlmusNormonel, mijn naam is Barad en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag weer een gloednieuwe Twitch Highlight video, waarbij we de clipjes van het afgelopen tijdje... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet hoe lang, maar de afgelopen tijd weer eens even gaan terugkijken. Er is zoveel gebeurd de laatste tijd, dat ik het wel een keertje weer moest doen. Dus bij deze, een gloednieuwe aflevering van de Twitch Highlights. goed. De, de, de, de.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 zitten. Um, dus uh... zit in het dietje. Wat? Ik kreeg dat tegen mijn keel. Zijn er fanfics geschreven? Oh, het zijn broccoli. En samen gingen ze eraan likken. Maar het was wel een biologische broccoli. Biologische? Hoe ja. ja. kom je erbij? Dit is wat er staat. Ja. Dit is wat er staat. Hebben we niet stilgestaan? Luc, was het je 50 euro waard? Oh, hij loopt er gewoon weg. Oh. Wat <laughs> gebeurt er met Luke. In cosplay? Oh, oh, maar Eva zag gewoon. <laughs> wat een nieuws, wat een nieuws. <laughs> oh, oh. Oh. <laughs> nee, nee, <die> dat <had> ik... <laughs> dat had ik zo niet verwacht. Zou ik jullie cur cursen? En hebben we Bokito uh, uh, Joshua vaak mogen horen lachen. Hoe oh En toen kreeg ik het idee om alles in te drukken. Wacht, wacht, ik heb ik alles kan. aangeraakt. Ik heb ik kan, alles aangeraakt. Ik heb met de hand. Oh nee. Ik, ik, uh, oh nee. ik sla mijn uh, hand op een, toets, uh, op, op een streamdeck. Oh nee. En dit is wat er Gebeurd gebeurt: 3, 2, 1. Ik weet niet wat er aanstaat. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ik heb het gefixt. <laughs> Ryan heeft zijn gezicht laten zien in mijn stream. Wel oh, een wandreview, ja. Oh nee, ik heb. Te... Het was een processor. Ik lees dus. Professor. Oh nee. Oh, dit is mijn dyslexie. Oh, nee. Oké, okay, goed. Is dit nou gewoon een. Piep... Uh, ik bedoel, wat? Wat is. Vonk Vlog. Hallo. Hallo. Welkom. Oh fuck. Ik steek dingen in mijn oog, hè? <laughs> Ook hebben we Minecraft gespeeld. Oh. En dat ging oh, niet altijd goed. In. Ik wil er niet in. Daar de kant. <laughs> Een extra beeldscherm heb, die, die dat. Ja, Doe het het voor voor jezelf gast. Doe het het voor voor jezelf. Je doet het niet voor je... Awww. Ik mis mijn mami. Ik mis mijn Hou Houd bek. Ik heb hier een hè. Als ik die weghaal. Zo. Een big tasty zonder tomaat. dan De. Single, want daar ben ik ook. Nee, big tasty menu. Ik weet gewoon niet wat ik heb gedaan. Oh fuck. Een hete oh, daadje. Oh, we hebben een hete daadje. Ja Isa, nee, Isa is de lul, nee, <tosses> Isa is de lul. Isa, ik nee, loop nee, zo'n nee. laboratory in ja, en oh, ik zie oh, Isa nee, gewoon die volledige sluis op. fuck. <laughs> ja, Isa. Ja. Ik Isa sowieso al. Voordat jullie Isa eruit gooien, het zou natuurlijk ook een sheriff. En wie denkt dat we niet sneller kunnen, die is wie Maar het helpt als je mij steeds biedt. Bam, bam, bam. K heb een 5 URL en Lief. K heb een 5 URL Lief. Je weet wel die is wie Maar het helpt als je Over vijf jaar is Almost Normal de grootste Twitch-kanaal van Nederland. Punt. Yes, en dat is het laatste clipje die we vandaag gaan kijken. Ik heb echt enorm genoten om deze clips weer eens terug te zien. En ik vind het super leuk om ook al jullie namen in de chat en dergelijke voorbij te zien komen. Ik wil iedereen even bedanken voor alle support die jullie mij de laatste tijd geven. Het is namelijk immens veel. Almost Normal is echt nog zeker niet klaar. We gaan naar de top. En inderdaad, over vijf jaar ben ik nummer één van Twitch Nederland. Dankjewel voor het kijken. Ik zeg like, abonneer reageer. En tot de volgende keer. Later!